AudiQueen is een programma om de verschillende testresultaten te beheren in een NKO-praktijk. Het werkt als standalone programma. Of kan geopend worden door een knop in uw digitaal patiëntendossier. Deze demonstratiepatiënt heeft een groot aantal testresultaten. Op deze grafiek ziet u een aantal audiogrammen. U kunt kiezen welke testresultaten u wenst te zien. Bij wijze van voorbeeld selecteer ik nu een audiogram net voor het plaatsen van diabelo's en eentje net erna. Ik lees onmiddellijk dat er een gemiddeld gehoorverlies was van 81 dB voor de ingreep. Dit was een test in Vrijveld. Na de ingreep was de drempel 63 dB rechts en 91 dB links. Ik kan ook spraakaudio opvragen. Of tympanometrie. De resultaten van ACE-foneemdiscriminatie. ACE-luidheidsaangroei. Of de lokalisatietest. Acoustische rinometrie. Rhinomanometrie. Bera. Elektronische tagmografie. of auto-akoestische emissies. En eigenlijk van alle denkbare testen in mijn praktijk. Ik kan zelfs een stemopname bijhouden... Beelden of filmpjes, zoals bijvoorbeeld een stroboscopische opname. Deze splitter kan ik verschuiven. Ik kan de kolommen herschikken, de resultaten rangschikken, of nog bijvoorbeeld alle resultaten selecteren waarbij het linkeroor een hoortoestel droeg. Of ik kan bijvoorbeeld de resultaten groeperen Per gedragen toestel op het rechteroor. Deze formatknop dient om de looks te wijzigen. Ofwel voor alle grafieken, zoals bijvoorbeeld voor de kleurcode. Ofwel voor deze test alleen. In het audiogram kan ik zo ook hoge tonen laten zien. Of kan ik een andere index kiezen. De getoonde resultaten volgen onmiddellijk. Hiermee kan ik om het even welke nieuwe index zelf definiëren. Bij spraakaudio kan ik ook de kleurcode wijzigen. Ik kan zelfs ook kiezen wat getoond wordt: de woordscore, de foneemscore of beide. En dat met of zonder confidentieintervallen. Ook hier zijn de wijzigingen direct te zien op de grafiek. Ik kan de normaalcurve tonen bij wijze van referentie met of zonder label. Ik kan de schaal van de x-as veranderen, van db-spl tot om het even welke andere schaal. Of ik kan een tweede horizontale as tonen. Bijvoorbeeld de SRT-as of Speech Reception Threshold-as. En deze kan ik dan op een vaste stand zetten. Ofwel relatief maken ten opzichte van de normaalcurve van de spraaklijst die juist gebruikt werd. Er zijn verschillende printmogelijkheden om de grafieken te printen. Dat kan met of zonder legende. Dat kan naar het clipboard, naar een bitmapfile of naar een Word-document. Daarvoor kan ik de meegeleverde templates gebruiken of mijn eigen templates aanmaken. Ik kan ook een aantal resultaten selecteren. Om ze te exporteren naar een AUC-file en deze file vervolgens e-mailen naar een collega. Die kan dan alles importeren in zijn eigen Audi Queen. Oké, okay. nu de grote vraag: hoe geraken al die resultaten in Audi Queen? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik neem bijvoorbeeld het audiogram. Een eerste inputmogelijkheid is manueel. Ik kies de eerste testconditie van elk oor, zonder of met hoortoestel. Hier bijvoorbeeld zonder hoortoestellen en onder koptelefoon. Vervolgens plot ik de drempels op de grafiek. En save het resultaat. Een andere inputwijze is door Audioqueen de test zelf te laten uitvoeren. Ik zal dit tonen aan de hand van het spraakaudiogram. Eigenlijk kan Audioqueen zelf geen testen uitvoeren. Maar het kan wel een ander programma aanroepen om het wel te doen. We bevelen hiervoor ACE aan als de eerste keuze. ACE bevat namelijk een gebruiksvriendelijke interface die voor alle audiometers dezelfde is. En Ace beschikt ook over een ganse reeks opgenomen en gecalibreerde spraaktesten in vele talen. Meer info hierover vindt u op de website van Otto Consult. Na het testen met ACE verschijnt het resultaat in Audiqueen, waar het dan gesaved kan worden. Of ik laat Audiqueen verbinding maken met de software van het apparaat, zoals met de Affinity Suite van Interacoustics. Ik zal dit nu tonen voor de audiometrie. Hier selecteer ik de connectie met de suite. En druk New Measurement, waarna Audi Queen de suite opent en waarin ik de audiometrie kan afnemen. Ik sluit de suite en zie het audiogram verschijnen in Audi Queen. waar ik het weer om kan saven. Dit werkt ook voor andere tests en andere toestellen. Bijvoorbeeld zo voor tympanometrie. Audioqueen opent de suite. Ik doe de tympanometrie. Ik sluit de suite. En zie het resultaat verschijnen in Audi Queen. Nog een functie is het toevoegen van events. Dit kan soms nuttig zijn bij wijze van referentiepunt in de chronologische lijst van testresultaten. Die events kunnen ofwel operaties zijn. of eender welke andere gebeurtenis. Events kunnen wel of niet getoond worden. Of ik kan enkel de operaties aanvinken. Ik kan ook events toevoegen. En nieuwe soorten van events definiëren. Zo, dit waren de voornaamste functies van Audiqueen. U zult er zelf nog vele andere ontdekken eens u Audiqueen gebruikt. Het zij als standalone applicatie, of het zij in connectie met uw bestaand elektronisch medisch dossier. Audiqueen wordt ontwikkeld door Autoconsult. Dank u voor uw interesse in onze website. Neem gerust contact op voor meer informatie of hulp. We appreciëren alle feedback. En we blijven ons uiterste best doen om de beste oplossingen te vinden voor uw noden.